Goedemiddag en welkom bij het webinar verduurzamen van collectieve installaties in de utiliteit. Mijn naam is Axel en naast mij staat mijn collega Raymond. En vandaag nemen we jullie mee over dit onderwerp. Ja, ook namens mij van harte welkom. Axel gaat de presentatie beginnen en halve ziet u mij terug in de presentatie. Tot zometeen. Zoals jullie zien gaan we het vandaag hebben over collectieve installaties. Nou, ik zal het even introduceren. We hebben meerdere wegen naar duurzaamheid. Natuurlijk gaan we het even hebben over de energietransitie. Uh, er zijn natuurlijk verschillende doelen. Dus we gaan het uh, hebben over verschillende gewenste verduurzamingsdoelen. Uh, we laten jullie wat uh, diverse situaties zien. En daarbij hebben we een nieuwe tool, de duurzaam verdienen tool. Hierin nemen we jullie ook even mee. En uiteindelijk zullen we laten zien dat alle wegen naar Romea leiden. De veranderende wereld van verwarmen. Natuurlijk uh, hebben jullie allemaal gehoord van de energietransitie. In uh, 2015 is het Klimaatakkoord van Parijs getekend. Uh, en daarin staat dat we in 2050 allemaal CO2-neutraal uh, moeten worden. Dat betekent dus dat we minder gebruik moeten maken van fossiele brandstoffen. Uh, en op de lange termijn helemaal geen gebruik moeten maken van fossiele brandstoffen. Daarnaast zien we natuurlijk ook nog een digitale versnelling. Um, en hoe zien wij dat? Uh, al onze uh, apparaten zijn Connected. De installaties zijn connected met een gebouwbeheersysteem, maar ook de apparaten zelf. Um, we hebben verschillende tools uh, waarmee we de installatie van de, uh, van de toestellen eenvoudiger maken, het onderhoud eenvoudiger maken, etc. Daarnaast, uh, uh, zoals ik net al zei, uh, zijn onze apparaten connected. Dat kan bijvoorbeeld zijn door middel van Bluetooth, maar ook door Modbus of Paknet op een uh, gebouwbeheersysteem. En zijn we bezig met uh, Romeo Connect. Wellicht hebben jullie hier al van gehoord. Uh, dit is, uh, op dit moment is dit nog een uh, storingsmelding op afstand. Maar uh, de ontwikkelingen gehad en uh, beheren monitoring op afstand uh, komt er ook uh, snel aan. De wereld verandert en uh, wij veranderen mee. Dus, uh, uh, in het begin waren we natuurlijk echt een productleverancier. Uh, de, de producten stonden bij ons voorop. Tegenwoordig zijn we druk bezig om uh, dat te veranderen, om systemen aan te bieden. Die de uitdaging van de klant kunnen oplossen. Uh, slimme, uh, slimme oplossingen voor de uitdaging van de klant. En uiteindelijk willen we er natuurlijk naartoe dat we uh, met duurzame totaaloplossingen komen. Uh, uh, met een, uh, een goed voor een goed uh, binnenklimaat. Uh, dit doen we uh, uh, natuurlijk voor de nieuwbouw. Maar ook voor de bestaande bouw. En uh, daarom nemen we jullie vandaag mee uh, in het uh, verduurzamen van uh, uh, collectieve installaties in de bestaande bouw. Um, wij laten jullie even een filmpje zien uh, van Ramea, van ons, uh, hoe wij de energietransitie zien. En daarna neemt mijn collega Raymond het even van mij over. En dan ziet u mij later terug. Onze visie op de energietransitie. De manier waarop we wonen, werken, reizen en voedsel verbouwen verandert ingrijpend. Om iets te doen aan de CO2-uitstoot tekenden talloze landen in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs.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 De energievoorziening moet een mix zijn waarin ruimte is voor verschillende energiedragers. Dat is onze visie. Ja, goedemiddag, mijn naam is Raymond van Tempel. Ik ben productmarketeer binnen Remea. En ook tevens werkzaam als application engineer en bij opdrachtgevers. Mee te adviseren in, het, in de energietransitie om te kijken hoe we dat de beste zo goed en zo kwaad mogelijk kunnen doen. Tegen de laagst mogelijke kosten en de hoogste opbrengst. De komende kwartier ga ik u meenemen in een stukje van de energietransitie. Uh, in het inleidende filmpje hebben we eigenlijk al gezien dat het eigenlijk uh, gaat om meerdere wegen. En al die wegen kunnen we ook bewandelen binnen Remea. We zijn heel druk aan het expanderen met allemaal duurzame oplossingen en technieken. Uh, waar u ons veelal kent van cv-ketels, zien we dat er eigenlijk steeds meer andere producten bij gaan komen om vorm te geven aan de energietransitie. Gaan we kijken naar de energietransitie, dan zien we eigenlijk die drie pijlers die we elke keer laten zien: elektriciteit. ...warmte en de gasvormige. En als we kijken naar de duurzame bronnen, waar komt die duurzame energie dan vandaan? kennen de meeste mensen dus eigenlijk de zon en de wind. Maar er zijn nog een aantal andere bronnen, ook nog waaronder water. Kunnen we denken aan getijdenenergie of aan de uh, stroom die uit de berg komt... ...met de grote stuurdammen. Dat hebben we in Nederland natuurlijk niet, maar goed, de energie kan er wel vandaan komen. En we kunnen ook kijken naar biomassa. En ook in het filmpje werd dat al benoemd, hè, energie halen uit de grond. Maar dat kan bijvoorbeeld ook uit de riothermie zijn, dus warmte uit de afvalstromen halen. Uiteindelijk zullen we de energie eigenlijk moeten gaan verplaatsen. Dat doen we eigenlijk met technologie, een stukje van opslag en transport. Elektriciteit gaat via de stroomkabels en gaan we kijken naar gas. Dat gaat dan toch via het gasnetwerk. Als we gaan kijken naar wat we nu in Nederland aan het doen zijn, dan zien we dat eigenlijk heel veel woonhuizen en heel veel panden, proberen we zo snel mogelijk alles de EPC dicht te timmeren met heel veel zonnepanelen. Dat is natuurlijk heel mooi, heel duurzaam. De daken zijn toch veelal onbenut. Maar wat er eigenlijk gebeurt is het zonnetje en het maantje. Als we kijken naar het oranje, het middenstuk, dat is eigenlijk de zonneopbrengst. En als we aan de linkerkant kijken is januari en aan de rechterkant van de grafiek is december. Dan zien we dat eigenlijk, wat we eigenlijk ook wel weten, is dat we eigenlijk heel veel zonenergie kunnen produceren in de zomer. Gaan we kijken naar de warmtevraag in onze woningen en ook in de utiliteit, in de panden... dan zien we dat we eigenlijk de warmte eigenlijk met name in de wintermaanden nodig hebben... en dat eigenlijk de zon-energie dan eigenlijk niet zo sterk aanwezig is. En datzelfde plaatje gaat eigenlijk ook een beetje voor de windenergie. want dat is eigenlijk waar eigenlijk diverse rapporten die gemaakt zijn door diverse instituten in Nederland... op ons al voor waarschuwen. Ook windenergie, ja, het is schoon en duurzaam met onze mooie windmolens op zee en op land... Alleen het is allemaal een beetje grillig. En waar gaat het er eigenlijk nu naartoe? Het zou eigenlijk heel fijn zijn als we namelijk die energie, die we eigenlijk te veel hebben op bepaalde momenten, en het kan overdag zijn, voor de zonthermische systemen, en voor windenergie bijvoorbeeld ook als er een flinke storm is, en die, die overschotten energie willen we dat eigenlijk, eigenlijk opslaan. Dan komen we uit bij het volgende plaatje. Dat opslaan van die energie is nog niet zo makkelijk. Het Fraunhofer Instituut, die heeft daar een soort diagram voor gemaakt. En als ik meeneem naar het diagram, dan zien we eigenlijk links onderin zien we eigenlijk de kilowatturen. beginnen met 0,1 kilowattuur en rechts naar 100 gigawattuur. Dat is de hoeveelheid energie die we willen eigenlijk, of kunnen opslaan. En in de verticale as die zien we eigenlijk de rated power staan. Dus is het vermogen wat we eigenlijk continu eigenlijk kunnen gaan leveren. Wat we nu eigenlijk zien is dat de eerste batterijtechnologie is vaak gebaseerd op loodopslag of lithium-ion. Maar gaan we kijken naar hoeveel energie we daarin kunnen opslaan. Dan zien we dat het eigenlijk heel beperkt eigenlijk is. En willen we grootschalig eigenlijk energie gaan opslaan, dan zijn er andere systemen van nodig. We zien daar ook CAES staan, Compressed Air Energy Systems, of het waterstof of het synthetisch gas. En dat zijn eigenlijk middelen waar we eigenlijk de energie tegen relatief lage kosten eigenlijk kunnen opslaan. Gedurende de, een, een, een bepaalde periode, een aantal maanden... En dat eigenlijk toch eigenlijk weer beschikbaar is. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we eigenlijk binnen Ramea ook aan het kijken zijn naar de, naar de, de, de groene opslag, eigenlijk naar het waterstof. Op dit moment is vraag en aanbod natuurlijk nog niet, nog niet uh, geregeld zoals we het met aardgas kennen. Maar toch is waterstof eigenlijk een gedeelte van de toekomst. Um, we zien eigenlijk dat we met waterstof, dat we eigenlijk een heel groot hoeveelheid energie kunnen opslaan, maar ook een hele grote vermogens kunnen leveren uiteindelijk. En het mooie is, het kan allemaal getransporteerd worden met het aardgasnetwerk, wat we eigenlijk al hebben liggen. Dus de alle vele miljarden aan leidingwerk en installatie die we nu in de grond hebben zitten, kunnen we eigenlijk duurzaam blijven benutten zonder dat we eigenlijk afscheid moeten nemen van deze techniek. Gaat dat makkelijk en eenvoudig? Nee. Er zijn toch wel wat aantal zaken die we moeten doen en daarom zijn ook een aantal pilotpacten in Nederland nu gaande op het gebied van waterstof. Wat heeft Remeë eigenlijk al een waterstof eigenlijk, fruit ter beschikking eigenlijk, als je zegt ik wil vandaag wat doen met waterstof? Dan zijn we daar eigenlijk een aantal deelgebieden, we maken eigenlijk drie gebieden. We hebben CV-keters die geschikt zijn op dit moment al en ook gecertificeerd zijn voor 20% waterstofbijwenging aan het aardgas. Ik heb in klein netjes even, even een aantal modellen eronder gezet. Dat is op dit moment al direct beschikbaar, dus de ketens zijn er wel. Maar we zien dat het aardgas van de gasunie nog niet die 20% in zich heeft zitten. Maar toch, op Ameland draait dit soort installaties al wel een lange tijd. En hebben we aangetoond dat het ook mogelijk is uh, zonder dat we de ketens echt veel moeten aanpassen. Dan de middelste, dan zien we Hydrogen Pure, oftewel 100% waterstof. Daar zijn we momenteel heel druk mee bezig. Daar zijn diverse waterstofprojecten nu in een pilotfase eigenlijk op de markt. En de allereerste in Nederland en volgens mij ook in Europa was het Pekt in Rozenburg. Wellicht hebt u daar wat over gelezen in de technische magazines en nieuwsflitsen die wij gedaan hebben. Um, eind volgende week dan gaat het Kiewenhuis in Apeldoorn open. Ook dat is weer een milestone eigenlijk voor de installatiewereld om het goed in de gaten te houden. En daar gaat de Kiewer laten zien wat er eigenlijk moet gebeuren om het bestaande aardgasnet eigenlijk om te bouwen naar waterstof. Is dat dan de ultimo situatie? Nee, dat is eigenlijk nog, als je wat verder kijkt in de toekomst, zien we dat er nog een ander gebied komt. Uh, we zien dat niet een heel dorp of een hele woonwijk in één keer omgezet kan worden naar, van aardgas naar waterstof. Wat de vervolgontwikkeling is, als we weten namelijk hoe de aardgastechniek werkt en we weten namelijk ook hoe de waterstoftechniek werkt, zijn we aan het kijken om een soort ombouwkit te maken, te ontwikkelen zodat de klant nu kan installeren met een aardgasketel en als op een gegeven moment de netbeheerder zegt van ja, ik wil week 51 wil ik om van aardgas naar bijvoorbeeld naar waterstof, dat hij dan de monteur langskomt met een ombouwkit en binnen een beperkte tijd de ketel geschikt maakt van 100% aardgas naar 100% waterstof. Dat is eigenlijk een hele mooie ontwikkeling die eigenlijk gaande is. Uh, is de markt al zover? Nee, dit zijn allemaal zaken die volop in ontwikkeling is en waar Remme ook heel druk mee doen is. Gaan we kijken naar de energietransitie, dan zien we eigenlijk rechtsbovenin eigenlijk het woord trias, trias energetica staan. Dat is eigenlijk al een opkomst van de jaren 80 zien we dat, dat, dat driehoekje eigenlijk ontstaan. Maar als we ga ik goed kijken, dan is dat driehoekje zijn eigenlijk meerdere blokjes. En we moeten niet vergeten dat het hoofddoel is niet aardgas is. ...loosmaken, maar dat gaat om CO2-reductie. Dat is eigenlijk altijd heel duidelijk. Het hoofddoel is CO2-reductie. En Nederland heeft ervoor gekozen om dat te doen met aardgasreductie. Gaan we kijken naar die energietransitie... ...wat u als instructeur en ook als opdrachtgever... ...of als adviesbureau wilt bereiken is van ja... ...hoe dan? Wat, kom, wat moet ik dan doen? En eigenlijk is het onderverdelen in vijf simpele blokjes. Ik heb bouwkundige maatregelen... Dat zie je vaak met isoleren en dubbelglas. Dat is eigenlijk de ene as van de TRIUS energetica. En aan de andere kant zien we soms elektrotechnische maatregelen. Zonnepanelen bijvoorbeeld. Of een ledverlichting of we gaan elektrisch rijden. Dat zijn voorbeelden van de elektrotechnische maatregelen. Daarnaast werkt de bekundig. Hé, hey, dan komt een een eigenlijk in beeld. Dat is eigenlijk, wat kunnen we daar doen? Dat zijn bijvoorbeeld warmtepompen of gasabsorptiewarmtepompen. We gaan kijken naar afgiftesystemen. Dat komt eigenlijk in de terug in de kolom. Werktubekundig. Dan gaan we door naar het groene blokje. Meterregel, technische installaties. Ja, dat is ook een heel apart verhaal. En we zien vaak dat het al, vaak al gelijk, gelijk relaties heeft met de werktubekundige installatie en de elektrotechnische installatie. Want met meterregel kan je bijvoorbeeld stooklijnen veranderen, of je moet waterzijdig inregelen, of je kan frequentieregels op pompen en dergelijke zetten. En elke keer heeft het weer effect, elk blokje wat je pakken heeft effect op een ander blokje. En als laatste blokje het menselijk gedrag. En dat mis ik eigenlijk altijd in het trias energetica. Dat het blokje menselijk gedrag kwam eigenlijk niet terug. Wat kan je zelf bijvoorbeeld doen? Nou, als je de deur uitgaat, verwarming laag zetten, de verlichting uitdoen, klokprogramma's instellen, kopjezitapparaten uitzetten als je s'nast weggaat bijvoorbeeld van kantoor, de frisdrankautomaat een paar graden eventjes of uitzetten of op een andere temperatuur laten draaien. En vlak voordat je weer kantoor komt, dat je hem eigenlijk weer op de temperatuur gaat brengen. Toen ik bij Ramea begon, had ik een rapport van Bergesot in mijn handen. Um, ik ben zo'n 3,5 jaar geleden binnengekomen bij Ramea. En ik werd eigenlijk aangenomen om warmtepompen te pompen, daar gaan doen. En omeens kwamen de berichten in de, in de krant. We gaan aardgasloos maken. En ik ga me om binnen Ramea. En ik zie een hele mooie fabriek staan. Super goed hier, met heel veel enthousiaste medewerkers. Alleen maar cv ketens maken. En ik denk, oei, oei, oei, waar gaat dat heen? En toch, we zijn nu een aantal jaren verder... En we zien eigenlijk de, de verkoop van de CV-ketters eigenlijk helemaal niet dalen. Eerder, sterker nog, het stijgt juist nog op dit moment. Ik ging het rapport doorbladeren en het was het hype van alles moet all-electric worden. Allemaal naar elektriciteit. En op een gegeven moment toen ik het rapport gelezen had van Berenschot, dat is uit 2017, kwam ik eigenlijk dit plaatje tegen wat ik u graag wil laten zien. En het gaat er eigenlijk om uh, de verwachting, mijn verwachting was van hey, alles gaat naar all-electric. En het tegengestelde gebeurde eigenlijk. Want we gingen eigenlijk eerst heel sterk inzetten op hybride. En als je wat verder gaat lezen en gaat verdiepen, denk ik, ja, dat klopt eigenlijk ook wel. Want in het filmpje zagen we het al dat 85% van alle gebouwen en woningen in 2050 eigenlijk al nu al staan. En ja, die moeten we nu ook gaan verwarmen. En dat doen we eigenlijk met een hybride. En die hybride komt eigenlijk terug naar het volgende plaatje wat ik nu laat zien. Dus stel dat we 75% van alle warmtepompen, alle huizen en kantoren eigenlijk zouden gaan verduurzamen middels een elektrische warmtepomp. Dan zien we dat het onderste blokje was het huidige verbruik, 16.000 megawatt op jaar uh, piek. En als we dat in een strenge winterdag zouden doen, dan zie je dat er hele grote variaties zouden zijn eigenlijk met de vermogens die we nodig hebben. En als je dan gaat denken, maar daar moet een hele grote energiecentraals bij komen, de hoogspanningsnetten moeten aangepast worden, en ook alle kabels in de grond en het ravestation moeten aangepast worden, blijkt er eigenlijk al uit dat dat eigenlijk een route is, maar niet de route. He, er zijn meerdere wegen in die verduurzaming en we zullen ze allemaal nodig hebben. En dat is ook het reden waarom Remea daarop inzet. Nou heeft u of uw opdrachtgever heeft een verduurzamingsdoel. He, het kan zijn dat hij wil zijn energielabel verbeteren omdat hij zijn pand wil verkopen. Dan moet hij een bepaald label C hebben voor de kantoren. Of ook in de gewoon een normale woningbouw is er continu de trend van het moet beter, het moet beter, het moet minder energie gaan gebruiken. Het geeft ook zo, als je verduurzaamt, en dat zien we ook al in de woningbouw terug, zodra je daar verduurzaamingsmaatregelen neemt, hetzij zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp of allerlei combinaties, zien we dat de woning ook sneller verkopen en ook meer waarde heeft in de markt. Maar het kan ook zijn, ik wil energie besparen. Ik heb zelf een keer een geldpik mogen doen naar Rotterdam, daar gingen we een hele grote nieuwe koelcentrale maken en de labelstap gebeurde niks. Alleen aan de energiegebruik, dat dalen met 100.000 euro's naar beneden. Omdat het een veel hoger rendement werd. Dus dat kan ook een doel zijn. Of de opdracht heeft het idee, ik wil CO2-reductie doen. Ik wil verduurzamen. Oh, dat is een techniek. En de laatste, dat kennen misschien wat minder mensen ook die nu kijken, is wet milieubeheer. En dan met name het activiteitenbesluit. Dat is begonnen in Amsterdam met de winkels aan te pakken. En ik denk, als u nu zo in het weekend boodschappen doet of vanmiddag terug gaat naar de winkel aan boodschappen doen, dan zal u opvallen dat eigenlijk elke koelcel, koelruimte, koelvertrine is of afgesloten met een deur of heeft een plastic flap ervoor om de, de koude in die, in die vrieskist of koelcel te houden. Dat is eigenlijk een oorzaak, een gevolg van het activiteitenbesluit. Wat betekent dat nou voor u? Dat gaan we zien op de volgende sheet. Het activiteitenbesluit is eigenlijk al jarenlang staat het in de wet. Met name Amsterdam is daar behoorlijk actief in, maar ook Rotterdam begint zich langzaam te roeren. Om bij bedrijven aan te pakken: van zodra je meer dan 50.000 kWh gebruikt of meer dan 25.000 kubus gas, ben je verplicht om uh, maatregelen te nemen om het energiegebruik te, terug te dringen. Dat moet je ook laten zien aan de overheid. En als je dat niet doet, of het gaat niet snel genoeg namens uh, de overheid. Dan kunt u daarvoor gestraft worden. En meestal is de boete anderhalf keer het investeringsbedrag wat men nodig heeft. Moet ik dan als instituur alles zelf bedenken? Het antwoord is nee. Um, we hebben daar een link in staan, de lijst EML. Dat er is erkende milieumaatregelen. Uh, daar vindt u voor 19 soorten branches, waaronder ook kantoren, de zorginstellingen, uh, sportscholen, zwembaden. Daar treft u allerlei documenten aan waar eigenlijk een opzomming wordt gegeven wat eigenlijk een erkende verduurzamingsmaatregel is. En daarmee wordt u eigenlijk geholpen om uw pand van uzelf of van uw opdrachtgever te verduurzamen en kunnen kijken of daar nog subsidiemogelijkheden voor zijn. Ik zou zeer zeker aanraden om deze lijst te bekijken. Het zijn 19 documenten, best wel veel pagina's, maar u kunt eruit halen wat voor u van toepassing is en om daar wat verder mee te doen. Ook die manier probeert Remea u verder te helpen. De weg naar verduurzamingen. Nou, wat gaan we nu langzaam op? gaan we kijken naar het middelste blokje, dat blauwe blokje wat we net hadden. Dat ging over de W-installatie. Daarin is toch het belangrijkste gebied voor gemeen waar wij in acteren. Um, we gaan eens kijken naar de huidige installaties. We zien eigenlijk dat we kunnen spelen met temperatuurtrajecten. We kunnen gaan kijken naar hoog en laag temperatuurtrajecten. We kunnen kijken naar hydraulische schakelingen. Klopt het allemaal wel wat er in het veld zit? En we moeten ook eens goed kijken naar het huidige energiegebruik. Wat kunnen we daar nog eventueel aan doen? En als we gaan kijken wat zou dan kunnen doen, is misschien moeten we wel kijken naar andere warmteopwekkers. Of naar andere inregeling of de tapwaterfunctie scheiden van het hoogtemperatuurnetwerk wat we hebben. Omdat we dat niet nodig hebben voor de verwarming bijvoorbeeld. En ook als laatste zie je ook terugkomen, de regeltechnische aanpassingen. Vaak kan je met hele slimme acties in de meterregelinstallatie eigenlijk heel veel geld besparen. Ook op de gas- en rekening. Nou, hier laten we een voorbeeld zien dat gevraagd werden. een van onze collega's werd gevraagd om op locatie te komen kijken. Van, kunt u ons een advies geven wat wij moeten doen met deze ketel? Dus mijn collega maakt er een paar foto's van. En dan gaan we gewoon kijken van wat, wat zien we nu eigenlijk. Oh, de meter, die schakelkast is ook aardig gedateerd. Dat houdt er eigenlijk in dat de hele gebouwomgeving waar deze ketel eigenlijk staat, kan eigenlijk veel gebeuren op zowel het elektrotechnische vlak, het meterregelvlak... En het verwarmingsvlak. Dus we moeten eigenlijk kijken naar de drie-eenheid. Dus we moeten leren ook om multidisciplinair naar een vraagstuk te kijken. En wat ik merk vanuit de installatiemarkt is vaak of de E-man komt langs, of de W-man komt langs. Maar we moeten wel integraal naar een, naar een oplossing kijken. Een van de dingen die we net door op hebben gezien en benoemd hebben, is eigenlijk de hydrologische schakelingen. En wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Het komt er wel eens voor dat hydraulisch, na verloop van tijd zijn er wel eens dingen aan en bijgeknutseld, bijgemaakt, weggehaald. En er worden wel eens kostuitleidingen gemaakt. En dan zien we eigenlijk het rechterplaatje is eigenlijk van de warmwaterleiding komt binnen. We hebben dan een afgifte en hij stopt het weer terug in de retourleiding. Maar ook het heet waterteken, als het niet gebruikt is, komt eigenlijk weer terug in dezelfde retour. Wat hier dan eigenlijk gebeurt, is dat eigenlijk de retourtemperatuur eigenlijk te hoog terugkomt. We gaan het zo meteen verderop in de presentatie zien wat daar het ...gevolg is wat ermee wat er gebeurt. Linker plaatje onderin laten we zien... Eigenlijk van, ...iemand heeft een radiatorknap dichtgedraaid... ...of het is niet goed ingeregeld... ...en we hebben eigenlijk een veel hogere energie gebruikt... ...dan we eigenlijk zouden willen hebben. Die ketel maakt niet uit, de temperatuur komt hoger terug... ...wordt gewoon weer opgestookt tot een hoog niveau... ...en we gaan weer verder. Dus een van de eerste en slimste middelen kan zijn... ...gewoon de stooklijnen aanpassen... ...en de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur gaan inregelen. Ik zei het al van, dat heeft een oorzaak en een gevolg. En wat gebeurt er dan, dan eigenlijk? Dat kan ik het best laten zien met dit plaatje. Uh, we zien de paarse lijn onderin bij 80 graden beginnen. En we zien eigenlijk, als we terugkijken links naar het schemaatje, zien we eigenlijk teruglopen tot aan 20. We zien dat heel veel ketens dus in hoogwatertemperatuur trajecten, 90, 70, 80, 60, dan zien we dat die retourtemperatuur eigenlijk helemaal niet zo ver terug naar beneden komt. Hij komt niet laag genoeg terug om de condensatieenergie uit die rookgassen te halen. Dus wat zouden we kunnen doen als we de temperatuur kunnen verlagen door bouwkundige maatregelen bijvoorbeeld te nemen, of met de ventilatiesystemen uh, uh, aan te pakken, is dat we de retourtemperatuur eigenlijk omlaag kunnen brengen. En we zien een klein knikje rond, de, nou, 54, 54, 54 graden zien we een knikje, en daarna gaat hij eigenlijk omhoog lopen. En dan pas komt het hoge rendement, komt eigenlijk pas in beeld. Hè, een cv geven geeft ook vaak een rendementsklasse meer, de HA107. Dan zien we dat het alleen maar wordt bereikt als de retourtemperatuur ver genoeg terugkomt naar beneden. Dat heeft allemaal weer te maken ook met hydraulische schakelingen. Kan die temperatuur ook daadwerkelijk wel zo laag terugkomen? En als we allerlei rare mengtemperaturen maken en hij komt al veel hoger terug, dan zullen we het rendement nooit kunnen verbeteren. Ja, dan zeg ik hier heel simpel door goed waterzijdig inregelen, te de juiste hydraulische instellingen maken. Dat we eigenlijk ook terug kunnen gaan en dat we eigenlijk zonder al te veel grote investeringen eigenlijk al een stuk rendement omhoog kunnen doen, minder gasgebruik hebben en daardoor ook minder CO2 gaan uitstoken. uitstoten. Sorry. Ik heb hier een soort dakbord gemaakt eigenlijk met van, we zien eigenlijk 80-60, maar het mag ook 90-70 zijn, het gaat eigenlijk om, wat ik hier wil laten zien is eigenlijk van een hoog temperatuur, wat gebeurt er als we naar een lage temperatuur kunnen gaan. Ja, het eerste systeem is een 860. dat zien we nu heel veel in oudere panden, is dat het eigenlijk altijd hoog gestookt was. Ook het afgiftesysteem is gebaseerd op hogere temperaturen. Zodra dus er eenmaal verbouwingen komen en we gaan apparatuur aanpassen, kan de aanvoertemperatuur en ook de retourtemperatuur eigenlijk terug naar beneden. En wat we dan zien gebeuren is dat dan ook andere oplossingen, technische oplossingen eigenlijk ook beschikbaar komen om het verduurzamingsvraagstuk eigenlijk in te vullen. En er zijn ook andere bedragen weer meegemoeid. Zo zien we bijvoorbeeld rechtsonderin een gasabsorptiewarmtepomp. Die was een tijdje even, ja, hij gebruikt aardgas. En toch is het een hele mooie manier om collectieve installaties eigenlijk te verduurzamen. En we zien bijvoorbeeld ook de afgiftestations. Dan kunnen we centraal warmteopwekking doen en toch eigenlijk warmte- of ook tapwaterijken lokaal leveren. Want collectief betekent natuurlijk niet alleen maar kantoorpannen, Het kan ook grote appartementcomplexen zijn of bij en dat soort zaken. Hier zien we een voorbeeld eigenlijk van een 80-60 systeem. Hier gaan we eigenlijk werken met diverse combinaties van technieken. Ja, we hebben staande ketels of hangende ketels. We hebben daar ook een, een, een, een vat zitten om uh, eerst energie aan te leveren, een soort open verdeler. En we zien een warmtepomp. De vuistregel is, om gelijk wel mee te geven, als we een 100 kW nodig hebben, dan zal ongeveer een kwart van de capaciteit kunnen we inzetten met een Gasabsorptie-warmtepomp en de 100% doen we voor de cv-ketel. En dat doen we met name als het buiten heel koud wordt, dan is er een kantelpunt in rendement dat het eigenlijk op een gegeven moment interessanter is om toch op gas te voeden en dan uh, de, de, of de warmtepomp of de gasabsorptie-warmtepomp op dat moment uit te zetten. Dan is die eigenlijk duurder in het gebruik dan dat we eigenlijk met uh, de cv-ketel draaien. Er zit altijd een kantelpunt in. En daarbij met hogere buitentemperaturen, dat we eigenlijk de moderne technieken, de warmtepompen, eigenlijk een rendement technisch zien beter zijn dan de gasgestookte apparatuur. En dat we daardoor ook een stuk van de investering mee terug kunnen verdienen. Maar het belangrijkste is, ook een belangrijk aandeel kunnen leveren in CO2-reductie. Hier zien we bijvoorbeeld een systeem van 750 50 net zouden de de gasabsorptiewarmtepomp, dat is eigenlijk een Product die wat hogere uh, uitredentemperatuur kan maken. En zodra de temperatuur omlaag gaat, dan kunnen we ook andere technieken toepassen. En zo zien we eigenlijk: hier zien we een combinatie van een lucht-water-warmtepomp in combinatie met een cv-ketel. Heb ik die 70 graden het hele jaar nodig? Is het antwoord eigenlijk: nee. Dus we moeten eigenlijk ook gaan kijken met regeltechnisch, dat we gaan regelen op basis van de buitenluchttemperatuur. En die bepaalt eigenlijk ook de stooklijn en de aanvoertemperaturen naar de gebouwinstallatie toe. En zo kunnen we eigenlijk. Nou, 80 tot 90 procent bijna van het jaar kunnen we eigenlijk uit de voeten met een lucht-water-warmtepomp in combinatie met een cv-ketel. Als het te koud buiten wordt of het wordt rendement technisch gezien niet interessant om de warmtepomp te laten draaien, dan pas komt eigenlijk de cv-ketel bij. Voor de huishoudelijke warmtepomp praten we dan over de beta-factor. Ook die is voor de utiliteitspanden eigenlijk van toepassing. Dan gaan we kijken naar All Electric. Van, U kunt ook op de gegeven zeggen, ja, maar ik wil helemaal van het gas af. Ik wil aardgasloos. Wat is er dan in de aanbieding? Nou, en dan kom je eigenlijk al gauw bij All Electric systemen. En vanaf nou 50 is 35 of 60. Er zit een limitatie in een warmtepomp. Die zult u altijd tegenkomen. Of nou, Romee is of een ander merk. Elk product kent zijn limieten zowel aan de warme kant als aan de koude kant. Er zitten grenzen in en die zijn wat strakker gedefinieerd dan bij een cv-ketel. Hier zien we eigenlijk een combinatie eigenlijk van het linkerplaatje zien we met een lucht-waterwarmtepomp. Die haalt de energie uit de buitenlucht. En het rechterplaatje zien we eigenlijk een bodemwarmtepomp. Die zijn warmte eigenlijk uit de grond haalt van het zij 30 tot 80 of 100 meter diep. Net aan hoe diep op locatie geboord moet worden om de energie eruit te halen. Langzamerhand gaan wij naar de duurzaam verdientool. Mijn collega Axel gaat het nu verder van mij overnemen. Die gaat een presentatie geven en een demonstratie geven van de duurzame verdientool. Mocht u vragen hebben over um, het gedeelte van de presentatie wat ik u verteld heb, u kunt het doen in de chat en aan het eind treft u ook mijn e-mailadres aan. Uh, Als u vragen heeft, dan wil ik u graag de woord staan en u verder helpen. Axel, aan jou de eer om verder te gaan. Yes, Raymond, bedankt. Um... Ik neem jullie even mee door de duurzaam verdienen tool. Uh, deze tool hebben wij geïntroduceerd om makkelijk uh, je jaarlijkse besparingen te kunnen uh, berekenen. Uh, je kan een pand invoeren uh, waar, waar wij het energielabel van ophalen. Uh, uh, verschillende bronnen raadplegen we hiervoor bijvoorbeeld uh, het kadaster, uh, uh, maar ook uh, uh, de bronnen van onze partner uh, CP. Um, de belangrijkste is natuurlijk de reductie van CO2-uitstoot en uh, een ander belangrijk punt is natuurlijk de investering die daarmee gemoeid is. Uh, dus op basis van de terugverdientijd, op basis van de meerinvestering, maken we uh, de keuze of het interessant is. Uh, hier zie je een, een voorbeeldje van een, uh, van een pand uh, wat we in de tour hebben gestopt. En je ziet dat hij van uh, energielabel D naar energielabel uh, B gaat. Um, en uh, hieronder staat een lijst met uh, de verschillende uh, uh, maatregelen die hierbij uh, naar voren komen. Uh, we nemen meerdere maatregelen mee, dus uh, ook uh, maatregelen die niet direct aan uh, Remea gelieerd zijn. Uh, uh, welke wel van Remea zijn, die, uh, daar staat uh, Remea achter. Uh, hieronder ziet u de link uh, tool.nl dus ik zal zeggen: neem een keer een kijkje naar deze webinar en voer een aantal postcodes in. Maak een account waar u nu al uw gebouwen kunt beheren. Die vindt u in het portfolio, die is gekoppeld aan uw account. En zo zie je: heb je dus een makkelijk overzicht van de gebouwen die erin staan. Welke mogelijkheden je hebt om te verduurzamen, welke labelstap je kan maken. En voor een klant kan je bijvoorbeeld ook erg makkelijk kijken welke mogelijkheden er zijn. Dan neem ik jullie nu even mee in de tool. Een live presentatie. Als u naar duurzaamverdienentool.nl gaat, dan komt u op deze, deze pagina. Hierin kunt u dus een, een postcode voeren. even een willekeurige postcode, dan zie je dus dat hij uh, dat een uh, energiescan maakt. Uh, we halen gegevens op van de RVO, kadaster en CVP. Je ziet een uh, plaatje met het huidige energielabel, uh, de jaarlijkse energiekosten, de jaarlijkse besparing. Uh, en als je hiermee verder wil gaan, dan, uh, dan kun je een account maken. Ik heb natuurlijk al een account, dus ik log even in. Hierin zie je dan gelijk een overzicht van alle gebouwen die, die in mijn account staan uh, op het plaatje. Je ziet ook gelijk welke huidige energielabels erin staan. Um, uh, wat ik kan verdienen aan verduurzamen, ziet u natuurlijk aan de linkerkant. Um, uh, en de terugverdientijd staat er natuurlijk bij. Uh, in mijn portfolio zitten verschillende labels. Dus je ziet hoeveel label G ik heb, uh, hoeveel label F, etc. Bovendien kan je dan naar uh, gebouwen waarin uh, al mijn gebouwen genoemd staan. Uh, er staan er verschillende in die allemaal een bepaalde labelstap kunnen maken. Uh, bij sommige gebouwen staat een vinkje. Dit zijn uh, uh, energielabels die uh, afgemeld zijn in het, uh, uh, bij de overheid en bij de andere gebouwen waar dit niet staat uh, worden ze berekend door onze stoel. Uh, we hebben verschillende informatie van verschillende bronnen en uh, uh, met deze bronnen uh, maken we op welk energielabel uh, uh, het uh, pand heeft. Laten we eens kijken naar de Hargalaan 2 in Schiedam, uh, Die heeft op dit moment een uh, energielabel C en met enkele maatregelen kunnen we deze uh, verbeteren naar energielabel A. En als ik dan naar onderen uh, scroll dan zie ik dat er een aantal maatregelen zijn uh, en die staan op een bepaalde uh, status. En er zijn drie verschillende statussen, uitgevoerd, gepland en out of scope. Wat betekenen ze nou? Nou, uh, Eigenlijk wat het, uh, wat het zegt, hè? Een, een groen uh, uitgevoerd, uh, uh, uitgevoerde status betekent dat dit eigenlijk al gebeurd is bij het pand. Uh, wanneer onze tool het kan lezen dat er al een besparingsmaatregel is toegepast, dan uh, uh, staat die op uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is, dan kunt u die natuurlijk zelf op uitgevoerd zetten. En dan nemen we die mee ook in, de, in het huidige energielabel. Gepland wil zeggen van, nou ik heb hem nog niet gedaan, maar ik ga hem wel uitvoeren. En daarmee maak ik... Uh, uh, mijn pand duurzamer en out of scope, uh, uh, betekent dat ik het niet wil uitvoeren. En dit kan natuurlijk meerdere redenen hebben. Uh, misschien is het pand te oud om een bepaalde maatregel toe te voegen. Uh, misschien denkt u van nou, de terugverdientijd die duurt me te lang dus ik wil deze uh, uh, deze toepassing niet doen. Of ik heb al voor een andere maatregel gekozen en daarom doe ik deze maatregel niet. Met de huidige uh, uh, met deze uh, maatregelen kunt u dus uw pand verduurzamen. Uh, als ik dus aangeef, uh, mijn pand is op dit moment label C en ik kan naar een label A. Het kan natuurlijk zijn dat ik al een, uh, een gasabsorptiewaterpomp heb uitgevoerd. Dan klik ik die aan. Dan ziet u hier ook bovenin dat mijn huidige label label B is in plaats van C. En zo kunt u eenvoudig of meerdere panden um, een, een labelstap maken. Op dit moment ging het dus over een pand die uh, afgemeld label G had, maar we door ons uh, uh, berekend label C. Laten we hem nog eens even een andere pakken. De plantageweg in Alblasserdam. Die heeft op dit moment een label G. Uh, en met de uh, investeringen krijg je een, uh, een label C. We kunnen ook bovenin kijken wat de kenmerken zijn van het pand. Dit is een winkelpand, dus uh, interessant. Um, natuurlijk hier, uh, belangrijk om hierbij te melden is dat we vanaf 2023 is een label C is wettelijk verplicht. En do door deze tool kunt u dus makkelijk kijken welke gebouwen heb ik in beheer. Um, uh, en welke zitten nog niet op uh, de gewenste label C en wat moet ik daarvoor doen. Dat was uh, de duurzaam verdienen tool. Dan neem ik jullie nog even mee door uh, enkele van onze uh, producten. Uh, waarmee we de bestaande bouwen natuurlijk in de utiliteit uh, kunnen verduurzamen. Wellicht wisten jullie het al, Remea, uh, zoals mijn collega net zegt, we doen ook in warmtepompen. Uh, we zijn natuurlijk bekend van de cv-ketels, maar warmtepompen is ook een, uh, een grote, uh, hebben we een aantal grote toestellen in. Uh, de Remea EAP AW, dit is de luchtwaterwarmtepomp die dus eenvoudig toegepast is in de, in de bestaande bouw. Beschikbaar in drie vermogens in de range van 40, 80 en 160 kilowatt. Uh, de modellen gaan tot min 20 buitentemperatuur. Uh, en onze ace modellen gaan, uh, hebben een maximale, maximale aanvoertemperatuur van 65 graden. Um, hij is meervoudig trillingsontkoppeld. Dat wil zeggen dat de compressor is, uh, in het apparaat uh, voorzien van rubbervoetjes. En het apparaat zelf is ook voorzien van rubbervoetjes. Um, ze hebben een bijzonder hoge uh, SCOP, uh, seasonal uh, uh, COP, van 4,3. Er uh, zijn uh, voordelige toestellen die op te, op te waarderen zijn. Met verschillende uh, optiepakketten. Uh, zoals bijvoorbeeld de verdampen voor kustgebieden. In uh, de kustgebieden heb je natuurlijk meer last van de zilte, zilte lucht. Uh, en hier hebben we speciale verdampers voor. En bijvoorbeeld een lekdetectiepakket. Natuurlijk kunt u uh, verwachten dat uh, de ERP's van uh, Remea kwaliteit zijn. Daarnaast hebben we de Remea RemaBox. Dit is de verdeler voor uh, verwar uh, collectieve verwarmingsinstallaties. Uh, levert tapwater uh, in woningen en natuurlijk het, uh, het cv-water. Uh, we hebben hem in een midden- en in een hoogtemperatuur. De, de primaire aanvoertemperatuur is 65 graden en dat gaat tot uh, 85, 90 graden. Hij is sowieso uh, zowel in te zetten bij nieuwbouw, maar natuurlijk ook bij bestaande bouw, bij het verduurzamen van bestaande bouw. Uh, er zitten geen bewegende delen in, uh, in het tapwatercircuit. Uh, en daardoor hebben we een zeer gering uh, drukverlies. En uh, er zit ook een automatisch desinfectieprogramma in tegen Legionella. Uh, na zeven dagen geen warm watergebruik wordt hij opgestookt, zodat uh, Legionella geen kans heeft. Uh, hij is verkrijgbaar in meerdere cw klasses uh, uh, van CW4 uh, tot uh, CW6XL. Uh, en geschikt uh, voor meerdere uh, afgiftesystemen, dus ook voor lage temperatuursystemen zoals uh, vloerverwarming. Bij Ramea um, ondersteunen wij in alle fases uh, en dit houdt in dat wij bijvoorbeeld training geven aan um, installateurs, maar ook adviseurs over onze verschillende producten en hoe kan je nou uh, uh, goed verduurzamen. Um, We helpen jullie met uh, verschillende selectietools zoals de Cascade selectietool, maar ook bijvoorbeeld met de duurzaam verdienen tool die ik uh, net heb laten zien. Um, u kunt altijd uh, met vragen terecht bij onze Sales Support. Uh, ondersteuning voor verschillende technische vraagstukken of natuurlijk vragen over, de, uh, over onze producten. Uh, onze servicemonteurs uh, verzorgen desgewenst uh, bijvoorbeeld in bedrijfstelling of een uh, periodieke inspectie. En uh, onze service is, uh, is via alle gewenste lijnen uh, te, bereikbaar, uh, te bereiken. Uh, bijvoorbeeld telefonisch, maar ook via e-mail, via WhatsApp, uh, waar u nu uh, binnen een kwartier uh, antwoord krijgt. Hier uh, ziet u nog een aantal contactmogelijkheden, voor productinformatie en documentatie kunt u natuurlijk altijd terecht bij remea.nl. Um, voor vragen over waterstof, uh, het verhaal van uh, mijn collega Raymond net, uh, kunt u uh, mailen naar raymondvandertempel.ramea.nl, ma of maak uh, voor advies gemakkelijk een, uh, een digitale afspraak op, uh, uh, op de website van Remea. Natuurlijk kunt u ook uh, een afspraak uh, contact opnemen met uw accountmanager. Uh, of met onze salesupport-afdeling. Ik kijk even of er nog uh, vragen zijn. Ja, er zijn nog een aantal vragen. Even kijken. Een vraag van Rob. Um, met welke gastarieven berekenen jullie de terugverdientijd? Remond, kan jij dit uh, voor ons uh, beantwoorden? Ik weet niet wat er in deze tool staat, maar ik denk, ik schat in rond de 70 cent per keer per, per kuub. We hebben ook andere tools, bijvoorbeeld voor de LGA's. Daar gaan we uit van een basistarief. En daar zijn ook de mogelijkheden om nadien, nadat het huis geselecteerd is of de woning geselecteerd is, om zelfstandig nog de, de kilowattuurprijzen en de gastarieven te modificeren. Nou, dus misschien er kan ook een, een aandachtspunt nog zijn voor ons om daar toch een, een veldje bij te maken. nog. Dat is altijd een goede tip. Als u gebruikt en u mist nog bepaalde functies, geef het door. Dan kunnen we kijken of we dat ook bij toekomstige versies kunnen implementeren. Dat was op zich een hele goede vraag. Ja. Hebben we nog meer vragen, ik zou, Axel? Ik, ik kijk nog even. Ik zie nu nog geen vragen binnenkomen. Nee, ik denk, ik denk dat het een helder verhaal was. Dus ik wou jullie allemaal bedanken voor jullie aandacht. Deze mooie middag. En, nou, Mochten er nog oh. vragen zijn, denk ik dat, nog nog, uh, dat de chat nog heel even open blijft uh, tot, uh, tot het einde van de sessie rond een uur of half vijf. En dan kunnen we de vragen altijd nog uh, nadien beantwoorden via de chat. Ja. En mocht u vragen hebben, nou, we hebben net een aantal uh, contactadressen en momenten doorgegeven die u kunt uh, berekenen of kunt benaderen. En dan wil ik u uh, hartelijk danken ook voor uw, uh, uw aanwezigheid, uh, weliswaar op afstand. Maar dank u wel voor uw tijd en energie. En mocht u, u verder kunnen helpen, dan uh, vernemen we dat graag voor nu. Dank u wel. Dank u wel.